Oh Joyce. oh, Joyce, de wortels zijn op Joyce. Maar thuis zijn er nog meer. Morgen heb je weer wortels. En in de winkels liggen ook nog wortels, althans één, zak, één zakje maar. Kijk eens Joyce. Hé, hey. ho, oh, Joyce. Goed zo Joyce. Oh, jullie hebben jeuk. Rugjeuk. Hé hey, Roosje, hé hey, Annabel. Dat ziet er wel gezellig uit. Hé. Hey. Oh Roosje. Hé hey, Annabel.